Maar dit hier vind ik het dus heel erg mooi. Dit is leuk gedaan met dat havontje niet is het leuke horeca. En dan heb je nette huizen en dan hier heb je een soort van schattig zandpaadje. En dan uh, hier is er een speeltuinje. Daarnaast zit het woonboot. Ja, en dat is een soort van park. Maar dat is van die mensen daar. Dat is wel een leuk stukje. Maar zou je dan echt alles in die stijl willen of meer deze stijl? Of mag het echt van elkaar verschillen? Nou, ik vind dit wel heel mooi. Dit vind ik ook wel uniek voor hoe u het heeft opgezet. Dat, dat wij Dit is natuurlijk wel een smaller kanaal, dus je hebt al minder dat gevoel. Maar ja, ik zou het wel mooi vinden. Ik vind het wel mooi zoals ze het daar gedaan hebben.